Welkom bij Moes Verje Zweedse verf in de originele kleuren, de Zweedse kleuren waaronder het originele Zweedse rood. Het Zweedse rood vindt zijn oorsprong in dit pigment. In essentie is het geoxideerd ijzer, ijzeroxide. Uh, ijzeroxide vind je in veel op veel plaatsen in, uh, in Europa. Onder meer uh, in Siena, uh, in Italië waar de fresco's ermee ingekleurd zijn. Ook in uh, Engeland. Waar de squires alle, allemaal hun eigen rood hadden. En in Zweden kwam dit erts, eh, afvalproduct bij de ertsproductie, eh, vrij. Eh, en was een eenvoudige manier en een goedkope manier om de huizen rood te kleuren. De oorsprong ligt al in 1255, zover eh, het nagespeurd kan worden. In rond 1700 stelde Koning Johan dit rood verplicht voor de adel. En dat was vanaf dat ogenblik was Scandinavië rood. Natuurlijk zijn er ook andere kleurtjes, typische Zweedse kleurtjes, maar de oorsprong van Zweeds rood ligt in dit pigment.